Oké, okay, goedemiddag. We zijn ja. bij de klimaatstaking van vandaag. Jij komt net van het podium. Ja. Wie ben jij? Ik ben Ensrina Lennehan. Ik ben van Molukse afkomst. Ik woon en ben hier in Nederland geboren. In mijn moederland was er gisteren, dus ik sta hier met een hevig hart. Van binnen huil ik ook echt. Ik kan wel nu ook janken. Maar de Molukken is Melanesië. En uh, Samen met de Pacific zijn wij de eerste uh, bevolking, de gemeenschappen, onze gemeenschappen worden als eerste getroffen door klimaatverandering. Um, de aardbeving dat uh, 6,8 op de schaal van Richter dat gisteren uh, ja, is geweest. Uh, nu zijn er nog wat kleine aardbevingen. Maar dat komt onder andere, een van de oorzaken voor deze natuurrampen is de illegale ontbossingen voor de palmolie. De multinationals komen, eh, krijgen ook door de overheid illegale of, of niet uh, vergunningen, of ook heilig land voor ons. Maar de, de, de ontbossingen, dat daar moet echt een stop om onder uh, ja, om, uh, ja worden, want uh, de bomen houden ons land vast en stevig, omdat de Moluk Uh, ...voor een tsunami of nog een, uh, nog een hele heftige aardbeving. Um, ja, dus uh, ja, ik sta echt hier voor uh, climate justice, um, ja, fight against climate change, uh, de, de, de, het gevecht tegen de klimaatverandering. We kunnen dit niet alleen doen. Uh, we hebben echt iedereen nodig en daarom ben ik zo blij om zo'n grote opkomst vandaag hier te, uh, te zien. En dat we ook gewoon uh, op straat gaan. Exciting.